ik ja, zeker dan na deze video mijn shoplog bekijken. Hier rechtsboven komt ergens een ietsje te staan. En vandaag iets uittesten. Maar eerst ga ik zeg dat openen. Ik weet eigenlijk echt niet wat het is. of jij ik weet wel wat dat is, maar ik, weet, ik zou echt niet weten of dit gaat werken. Maar ik heb een schaar nodig om het te openen. Ik heb even een breekmes erbij gepakt. Ik hoop dat dat ook werkt. Want ik zie geen schaar op het uh, Ik zie geen schaar momenteel. Ik ga dat proberen op te snijden. Oké, okay. het is heel dik plastic. Oh nee, dat gaat zo niet werken. Oh, dat wil niet open gaan. En het noemt het Active Pen nee. Oké, okay. het is open. Okay, als eerste zie ik hier een blaadje met goudfolie. Ik heb ook een in het zilver. Die ga ik ook even uithalen. Deze heb ik in het zilver, echt heel mooi. Dan heb ik hier een pen. Met een kabel. Er moet ook een gebruiksaanwijzing zijn, hoop ik. Ik weet echt niet hoe dat werkt. Volgens mij uh, moet je daar een minuut insteken. Minuut in voordat dat heet wordt, dan kun je erover gaan tekenen, denk ik. Ik zou het niet weten. De uitleg is heel onduidelijk, vind ik. Maar we gaan het dus proberen. Ik ga het nu insteken en dan moet ik een minuutje wachten, ongeveer. Oké, okay, ik heb even een laadblok erbij gehaald. Want anders gaat het niet werken. En dan stop ik het hier in stopcontact en dan moet ik een minuut, en dan moet ik een minuut wachten. Terwijl we een minuut wachten, heb ik gewoon nog al een envelop bijgepakt. Want daar wil ik op gaan tekenen. Uh, want er staat op dat dat enveloppe werkt. Hier op dit prentje. En ik ben zo nieuwsgierig of het werkt. Ik ga. Denk ik een hartje op teken of zoiets? Oké, okay, we zijn een minuutje verder en die pen is warm, maar het wil niet scherp stellen. Oké, okay. en dan ga ik in het goud doen. Dus ik ga eerst dat plakkertje losmaken, want er zo'n plakkertje op. Oké, okay, ja, dat is los. Lol, lang? Dat wil ik niet zo lang. Even een beetje ophouden. Oké, okay, dus zoals ik begrijp moet je dan hier zo op gaan leggen. Zo, ik heb er nog nooit gedaan. Maar dan moet je hier dus op. Ik ga een stuk eraf snijden. Dat is misschien handig. Oké, okay, zo. Dus je legt dat hier op, denk ik. En dan ga je met die pen daarop tekenen. Oh, die pijn is echt warm. Oké, okay, ik heb er niet op opgetekend en nu wil ik dat er afhalen. En heb je dan een op staan. Oké, okay, het werkt wel. Maar of ik het echt mooi vind, dan weet ik niet zo goed. Ja, kijk, okay, niet overal. Ik voor op en dat is stom. Ik wil wel overal het voor hebben opstaan. Oké, okay, zo ziet dat eruit. Kijk, okay, dat is niet heel mooi. Er zit al een hartje op. Maar of het geld ook waar is, dus, dat weet ik niet zo goed. Dat is jammer. Maar nu ik er meer laagjes op doe, wordt het precies wel mooier. Ik weet het nog niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Ik ga hier eens verder iets proberen aan de voorkant. Hmm. Ik heb er toch nog twijfeltjes over... Het is leuk, maar of ik het echt, echt aanraad om te kopen, dat weet ik nog niet. Dan was dit alweer de video voor vandaag. Uh, mijn mening over de pen: ik vind het niet het geld waard. Want het resultaat is niet spectaculair. Dus ik zou het een 6 op 10 geven, want het werkt wel. Maar of het mooi is, ja, ik weet het niet zo goed. Maar hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doei!